We gaan de waterkwaliteit te bepalen in deze sloot. Dat doen we aan de hand van de waterdiertjes die we hier vangen. Dat doen we met een schepnet. Die haal je voorzichtig door het water, door de planten heen. Je doet het schepnet leeg in de bak. Je kijkt welke waterdiertjes er zitten en die zoek je op met behulp van de zoekkaart. Daarna vul je ze in op de app www.waterdiertjes.nl. En op die manier kun je de waterkwaliteit bepalen bij jou in de sloot.